Wij hebben in samenwerking met het NSVP een Skills Challenge uh, georganiseerd. Daar zijn we een half jaar geleden mee gestart. En de thema's ja, dat zijn allerlei dingen die uh, met skills, met drie L'en te maken hebben. leven lang leren. Als we zagen hoeveel interessante uh, inzendingen er waren... En hoeveel we daar weer uitgenomineerd hadden vandaag. Dat waren er acht van de skills. Het was de bedoeling om daar de drie van uit te kiezen die met een fantastische prijs weg konden gaan. Waarmee ze hun ideeën konden kunnen gaan uitvoeren. Bij de keuze was de jury heel blij, want er lagen acht hele mooie voorstellen voor. We hebben de Maakplaats 021 Fellowship gepitcht en dat houdt in dat wij docenten uit verschillende wijken in Amsterdam gaan verbinden aan de maakplaats, makerspaces in de openbare bibliotheek. Ik uh, wil deze graag uh, hierbij u je aanbieden. We gaan samen met de scholieren van het Overbetuwe College, met de scholieren van Quadraam, met de studenten van de Han... En met de studenten en werkenden van New engineers samen het onderwijs maken op basis van een vraag uit de praktijk. Dus maatschappelijk probleem gaan we oplossen en zorgen dat iedereen daarvan leert. Vandaag op het omkeer event heeft het publiek gezegd dat moet winnen. YQ! Wij hebben YQ gepitcht, adaptieve mindset. Dus een leven lang leren, je bent je bewust van je eigen gedrag en je kan je aanpassen over alle tijden heen. Ja, het zijn fantastische winnaars. Elk project heeft ontzettend mooie componenten inzichten, Wat heel erg interessant gaat zijn hoe dat zich gaat ontplooien. We vinden het echt heel, heel erg mooi dat onze prijzen hun daarbij gaan helpen, zodat ze hun droom waar kunnen maken.